Op dit moment staan wij op de vulkaan Alcatanango. Die hebben we net beklommen en dat is één van onze hoogtepunten van onze reis door Midden-Amerika. Wil je meer beelden zien van onze reizen? Abonneer je dan op dit YouTube-channel en zie nog veel meer mooie beelden van ons.